Goed, tweede poging. Meters meters distance, ho, oh. ho, ah. ah. ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Go back. Three meters altitude, eleven meters forwards, distance left, ninety seven percent battery. Problem? zo, oké. Okay. leuk tegen uh, dingen aan botsen. waarom start je niet? zero meters altitude, zero meters distance, ninety okay. six battery. Hij doet het. is hij stabiel? Ja, hij hangt stabiel. Liks aan de hand. Forward. Let op dat je wat hoger gaat dan dat je denkt dat je moet gaan. Oké. Okay. De vraag is, is nou de bediening beter of is nou ook... 22 meter altitude, 164 meter distance. 94% batterij. 58 meters altitude. 370 meters distance. 93% batterij. groot meter hoog en hij hangt daar ergens in de lucht. 92 meter altitude, distance, 92% battery. Zien. 93 meters altitude, 586 meter distance, 90% battery. One hundred seven meters altitude. Eight hundred two meters distance. Eighty-eight percent battery. Where <laughs> you Warning! Signal lost. Okay. Signal loss. Dus wat is hij doen? 107 meter altitude. 1036 meter distance. 85% battery. I'm not sure. Hij geeft het beeld heel erg schokkerig weer. Ik uh, line hem op in de home. 107 meters altitude. Het beeld komt heel erg van traag binnen. En dat is een kilometer ver weg. Ik heb geen idee waar die is. Want ik zie hem totaal niet. Maar ik geef gas. En de afstand zou moeten afnemen. Dat doet hij. Ik zie alleen niks. Ik zie hem niet. Ik zie hem. 107 meter altitude. distance. Ik kan zien dat hij dichterbij komt. Ja, heel even. los. Somewhere. Ik zie hem niet, ik hoor hem niet, ik heb geen idee. Ik weet dat hij op mijn me afkomt. meter altitude. 667 meter distance. 81% battery. 600 meter, hij moet... ...redelijk... <laughs> ...zichtbaar zijn. Ik, ik hoor hem. Ik weet dat hij hoog in de lucht zit. 107 meter altitude. 443 meters distance. 78 battery. Hij zit honderd meter hoog in de lucht, dus hij moet echt tegen hoog zitten. 107 meters altitude. 268 meters distance. 77 battery. Ik zie je hem niet 107 meters altitude oh, we moeten bijna zijn. meters distance. battery ah daar is hij holy moses jij bent hoog meters altitude 74% battery. Oh, daar. Ik ben een kilometer ver weg geweest. Zo. Helemaal aan, aan de andere kant van de berg. Ja, want ik zag hem helemaal niet meer. Ik had echt zoiets van, wat is dat ding? 100 meter altitude. 65 meter distance. 72% battery. Ja, hij is uh, tegen de wind aan het vliegen hier. Kijk. <coughs> over het park heen 107 meters altitude 99 meters distance 71% battery Dat zijn al die huisjes oh Ja, dat snap ik 107 meters altitude 280 meters distance 69% battery Huh? Oké. Okay. Ik heb ook op een gegeven moment het, het rivier uh, gevolgd. Ongelooflijk, ik heb het nu weer zo wie het stil is. 107 meter altitude. 439 meter distance. 68% battery. Ik moet even een auto van je maken als het niet vlak voor je neus weet. Oh. Probleem: hij is de verbinding kwijt. Nee, nee. Nou, niet zoals ik het zie. 469 meter distance. 67 meter distance. Nee, hij moet battery. daar vandaan komen. Ik hoor hem echt daar. Warning signal lost. Serieus? Ik hoor hem echt daar. 107 meter Het Is geen echt val? Ja. 65% battery. Want ik was daar aan het ja, vliegen, ja, dat en ik maakte een, een regger. En als hij de verbinding verbreekt, dan komt hij naar huis. Ja, oh, daar is hij. Ja, hij de heeft de verbinding naar wel. Op 100 meter hoogte heb ik hem gezet, dus ik denk dat het altijd safe. Dan gaat ongeveer landen waar jij bent. Piep, piep, stop. Morning. Disconnected. Disconnected, nou, nog maar. <coughs> nou lekker Nou hij is netjes aan het landen En is weer En stop hem maar weer, want deze verbinding van deze app gaat het niet meer worden. Nou, hij staat weer op. Ja, oh, leuk. Oh ja, leuke foto. Ja, dat is nou, mooi. En nou, deze ik heb de app afgesloten het. en ik heb hem weer opnieuw opgestart. Ja, maar ik ga gaan binnen. Oh, ja, is goed. Maar dit helpt dus niet. Goed, we gaan naar alle instellingen. Wij zoeken naar apps en wij zoeken naar lychi. Ja, Lichi. En ik zeg nu stoppen. Laten we even aannemen dat hij gestopt is. Start ik hem nu weer op. Nee, wacht eens. De remote controller is de verbinding kwijt. Maar ik heb toch net wel gestuurd. Oh, kijk. Nou is hij er weer. Dus de remote controller was de verbinding kwijt. En misschien zegt die dan. Litchi zegt dan dat hij disconnected is. Dus ik heb de remote controller nou weer aan en uitgezet. En nou doet hij het weer. Litchie vindt nog steeds niks. Kan zijn dat de wifi uitgeschakeld is. Dat is correct. Ik heb immers ook de controller uitgeschakeld. Hij gaat nu weer naar Phantom. Hij is verbonden. En hij start weer verder met waar hij was. Oké. Okay. Nou, dat was wel stoer iets. Goed. Share um, uitzetten.